Waarom koos u voor deze foto? Ik koos voor deze foto, vanwege zijn kleurrijk. Je ziet op deze foto heel veel eieren. En geen enkel ei is gelijk. Trouw, als lid van een cliënt dat kijkt naar onze cliënten, zijn onze cliënten ook niet gelijk. Iedereen is uniek. Maar, ga je in gesprek met je cliënten, en je als het ware de schil dat hij afhalen, dan zijn ze allemaal wit. En dan blijkt je dat het nog iets gemeenschappelijks is. En dat trok wij met name aan.